Diep in de zee, diep in de zee Al die dat zijn mijn vriendjes ja je jee Hallo leuke ballontwisters en ballontwisterinnen Vandaag maken we een geweldige grote reuze Octopus Ik ben de ballontwister, die meld die Neem je ballonnen en ga aan de slag wat hebben we nodig voor zo'n geweldige grote octopus te maken? Dat is een ronde ballon. Ik gebruik hiervoor een polka dot ballon. Uiteraard kan je een gewone ronde ballon ook gebruiken. Twee eye-printer ballons. Ik heb er al eentje klaar gemaakt. De tweede maak ik nu klaar. Zit weer iPrinterbone al zeker bij elkaar. En dat is eigenlijk het werk voor jouw oproepjes al zo goed als klaar. Dan neem je vier ballonnen. 260 kleur naar uiteraard. Je blaast deze bijna helemaal op, maar je laat enkel of zo een klein tepeltje over aan de achterkant. Neem je ballonnen samen, zoek over vier het midden, draai deze samen. Doe dit bij de vierde Neem je ballonnen samen, zoek over vier het midden, draai deze nu in elkaar. Verbind je oog dat nog Neem je bogen los deze bij elkaar dus en verbind deze in jouw octopus. Nu is jouw octopus bijna klaar om in zee te duiken. Maar de lange armen van de octopus hebben een beetje een grillige vorm. Dus dit doe je eigenlijk door gewoon jouw ballon op te rollen en een beetje te kneden. Ik doe dit bij allemaal jouw ballonnen. Het belangrijk voor een octopusballon is dat je er vaak genoeg mee gaat zwemmen. Ziezo, en nu hebben we een geweldige octopus klaar om in te duiken. Blub, blub, blub, blub. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal en ik zie jullie graag bij een volgende video. Dag, lieve ballon twistertjes!